Heldkamer, schoten gelost, schoten gelost. voor potmonden. Oké, okay, toch wel. Stoppen nu. Zo, de vliegt ook hard joh. Lekker man. Met zullen ik naar deze nieuwe video Mijn naam is GTA 5, Alice aan en Moor En vandaag ga ik dan eindelijk Eindelijk met de Belgische politie op pad Het heeft lang geduurd uh, Maar ik heb wat leuks uh, samen mee te stellen Oh, daar ging een bandje van iemand kapot geloof ik uh, Ik, samen met mijn collega Ik moet nog wel één ding, één ding aanpassen Dat is Da's een glow menu En dan was het Look at player En dan assign to all En dan stapt hij in ieder geval bij mij in als het goed is uh, Vandaag twee uh, politievoertuigen die, of ja vandaag zien jullie of nu zien jullie twee politievoertuigen we gaan vandaag de rechter gebruiken ik ben helemaal niet goed met Belgische dingen zeg maar, of ja, uh, klinkt raar maar, ik, ik heb geen idee wat um, alles is, ik geloof dat um, de meldkamer dispatch heet, en tot prio 1 flash, flash, flash is, maar je hebt ook wel gewoon prio 1, dus uh, dat ga ik allemaal niet gebruiken, ik ga gewoon lekker prio 1 prio 2, prio 3 gebruiken uh, we gaan deze gebruiken. Ik begreep dat deze voor het buitengebied is. En die voor in de stad. Maar ik vind deze eigenlijk wel vet. Dus ja, uh, yeah, fuck it. Volgende keer pakken we gewoon deze. Deze dus, waar ik nu op spring. Uh, voor de rest zijn er uh, bijzonderheden die ik moet melden. Ja, vandaag geen Walter P99. Maar de uh, klok. Uh, op de achterkant bij mij staat politie. Maar ook Jean de Marie of zoiets. Dat is dus in het... Frans. Ik weet niet of dat weg had moeten zijn of tot het echt daar hoort te staan. In um, ieder geval. We gaan in onze T6 is het geloof ik zitten. Ja T6. En uh, we gaan de melding aanzetten. We zijn gewoon uh, vol en zetbaar voor uh, alles uh, wat op ons pad komt. Natuurlijk met de Belgische, Be wow. Belgische sirenes. Je hoort hem al. Uh, voor de rest heb ik police 1 en police 2 aangepast en de ambulance. Uh, dat betekent dat we dus wel Nederlandse dingen tegen kunnen gaan komen. Vrouwelijke collega's als we die tegenkomen. Zijn bijvoorbeeld uh, Nederlands. Maar ook Police 3. Kijk eens daar. Police 3. Als je erover praat dan krijg je hem al. De Audi dus. Uh, die hebben we dus wel nog gewoon. Dus we zitten eigenlijk gewoon in een gebiedje. Met de Belgische en de Nederlandse politie. Ben je het daar niet mee eens. Dan zou ik zeker zeggen stop maar met kijken. Want uh, je moet het soms even doen waarmee je het... Uh, je moet het doen waarmee wat waarmee je het hebt zo dus ik wauw moet uitspraken gaan gebruiken die ik ken en niet uh, ter plekke denk van ook oh, die ken ik hem een uh, ding voor uh, de volgende keer in ieder geval samen dus op pad met de glock geen taser want ja die hebben ze niet uh, dus we hebben eigenlijk alleen de glock en een wapenstok en een zaklamp en ja uh, voor de rest uh, komt helemaal goed pikkies komt niets nope. ja, op zich ik neem hem nooit aan hè maar Oh is die code 4 nou. we hebben een melding georganiseerde uh, straatrace er is dus niks strafbaars aan maar we kunnen wel even gaan kijken en uh, is de vraag natuurlijk waar is dat misschien is het gewoon hier de brug op hoor nou, ik denk hier beneden Oh, ze zijn al aan het racen. Zo te zien. Ze verplaatsen zich. Nou, we gaan wel een beetje snelheid erachteraan gooien. Want uh, er wordt verwacht van ons dat we wel bij die race zijn aan het handhaven. Oh. Een beetje bijsturen. Dat doen wij op dit moment niet. Dus uh, dat moeten we wel even gaan doen. Knippenlichten. Ze zijn hier. Oh, hier zijn ze. Nee, dat gaat niet goed jongens. Dat is. Uh, laten we het vooral netjes houden. Jou heb ik echt dingen zien, rammen. Oké, okay, ze gaan er alle drie vandoor. Uh, meldkamer. Meerdere achtervolgingen. We gaan achter een voertuig aan. Oh wacht. dan moet ik even de ambulance cancellen. Kom uitstappen vriend! Uitstappen. Ah ja, trouwens, ik ga natuurlijk ook niet Belgisch praten. Hè. Uh, dat, uh... Nee, dat gaan we niet doen. Ik ga niet uh, onnodig amai en zo zeggen. En een beetje praten van police staan blijven. Nee, dat gaan we allemaal gewoon niet doen. Je bent aangehouden. Ik ga naar het bureau. Uh, daar ga ik iemand voor laten komen. Want ik moet namelijk nog door met andere verdachten. Stap in dan. Ik heb het interieur nog helemaal niet gezien. Dat is uh, ja. goed genoeg. lekker stap in. Maar mijn zou uit waar je instapt, als je me instapt. Oké, okay. deze kant op, hier zo. Oh wacht, we moeten die auto wel natuurlijk afslepen. Oké, okay, aan jou heb ik dus echt 4000 keer niks. Kom hierin, kom hierheen, kom. Rennen, kom rennen, achteraan. Ja, goed zo. Dan gaan we hier naartoe rennen en dan sta je nu naast de deur waar je moet instappen. Hier zouden dus Eentje zijn ergens. Zo te zien hier. Oh die is al aangehouden. Puikwerkbeek. Ja dan hebben we dus uh, twee verdachten aangehouden. De andere ging al heel snel te voeten vandoor. En die zal wel uh, iets verderop zijn aangehouden. Dat voertuig gaan we nog laten afslepen. Zetbaar. Maar die gaan in ieder geval deze kant op maar die zal wel eens aan is van de map uh, nou die zal of ontkomen zijn of dood zijn maar in ieder geval hij is niet meer op de map te zien. Uh, voor de rest, uh, ja Belgische ambu dus uh, nog. En dat zit eigenlijk. Mm, nee, oké, okay, mooi, meldkamer, melding afgerond. Oké. Okay. 1201 net 1201. 1201. Het is toch uh, Bravo uh, nog wat? Uh, ja we gaan een kijkje nemen met de uh, volle snelheid 140 wat helemaal niet is toegestaan gaan we richting een uh, overval hier om het hoekje uh. oeh dat is een groot wapen oeh dat is een heel groot wapen Oké okay, politie, dat is roos, haha. <laughs> oh nee laat maar. Kom naar buiten met je handen omhoog. Heldkamer, schoten gelost, schoten gelost. Oeh, ik ben geraakt. Oeh, wow. we dood ofzo. Oké, okay, collega komen naar binnen. Iedereen handen omhoog. Ja ja oké, okay. verdachte. Uitschakeld. Oh nee, was niet roze. Het is gewoon een MP5. Maar hij bugde een beetje, denk ik. Oké, okay, wapen veilig gesteld. Meldkamer, uh, kom maar een handje deze kant op met spoed alsjeblieft. We hebben een verdachte neergeschoten. Voor DNA, dat is een brief voor alle Oh, ik kom meteen een brandvoerhoud, dat is ook niet nodig, maar de ambulance is toch eerder. Nu moet ik wel zeggen, uh, dat heb ik al gezegd geloof ik heb echt geen idee van die srenes. Dus um, die srenen die je nu hoort, ik weet niet of dat een ambus srenen is in België. De srenen die ik heb bij mijn T5, T6, ik weet ook niet of dat een ambus srenen is. Of een uh, politie schreen. maar goed. Brandwoek hem ook in, die is snel jongen. Hoi collega's. Jullie komen ook even kijken. Ik vind die op zich wel vet hoor, die T6. Met die skin, met, die, met dat geel. Ja, dat is wel een van de ambu. De skin was voor een auto gemaakt die ik niet zo heel mooi vind. Of ja, de auto op zich is wel vet. Maar met de, tot die zo snel verdwijnt. Is hij nou dood of niet? Ja. Deze melding is ten einde. Oké. De man is uit, we gaan hem in ieder geval uh, uh, laten weghalen door de begrafenisondernemer. En dan doen wij zo meteen even iets handigs en dan... Oh god... Kom, stop in. We hebben een nieuwe melding. Melding dronken persoon. Nou, openbare dronkenschap is natuurlijk verboden in Nederland en ook in België. Prioriteit 2. Is dit nou een Audi? Is die erin staan? Hij heeft wel geen kenteken achter. Dat is natuurlijk een uh, RS4. Of een A6. Oh dat is een A6. Oh ja daar heeft... Uh, Oh ja, dat was dat. Kijk, hier zien het wel goed. Heb ik ook al doorgegeven hoor aan uh, sysgames. Games. Uh, de kleur van de auto bepaalt ook de kleur van het kenteken. Dus uh, Hij heeft het kenteken zeg maar, bij de auto uh, uh, geplakt. Waardoor als hij wit is, de auto, dan zie je het kenteken. Is hij zwart, is het kenteken ook zwart. Dus het is niet geheel, maar zwart. Of wit moet hij zijn om het kenteken zichtbaar te maken. Daar loopt hij. Hop voor potmonden. Dat is maar mooi. Het huisje op de paas hè. Zeven dachten. Collega alles, oké. Okay. Oh, andere mensen, andere mensen, andere mensen. Andere... Waarom kan ik niet meer schieten en hij wel, vriend? Zwierl, zwierl. Ab laten vallen. Mensen, ga hier weg, hé! Ik kan niet schieten als zo. Ja, hier, ik ga hem in ieder geval weg laten halen, maar ik ga niet meer weer ambulances vragen. Ik, uh, ja, zoals jullie weten of te moet vertellen, ik ben op vakantie geweest en de video's die tijdens mijn vakantie online zijn gekomen hebben jullie tot en met 12 augustus kunnen zien. Maar alles daarna heb ik, of ik had tot en met 16 augustus geloof ik opgenomen en al geüpload voordat ik op vakantie ging. En dit is dus allemaal weer na mijn vakantie opgenomen. Dus um, het is allemaal wat actueler. Normaal gesproken, ja dat heb je dus heel mooi gezien. Ik kan gewoon drie weken weggaan. En ik kan nog steeds in die drie weken elke om de twee dagen een video uploaden. Maar nu moet ik weer even aan de bak. Omdat ik dus drie weken niet heb kunnen opnemen. Dus het is allemaal veel actueler. Um, ik uh, heb uh, nu dus weer even heel veel video's of ik moet nu even heel veel video's gaan maken om weer uh, te kunnen blijven uploaden als het ware die lijkt mij onder invloed maar uh, wat ik daarmee dus waarom ik het uh, opeens uh, ik het waarom het mij opeens binnen eh uh, uh, is omdat ik wilde zeggen het is dus echt wel even wennen allemaal. Want voor mijn vakantie heb ik GTA 4 opgenomen. En daarna heb ik echt heel lang niks meer... Uh... Daarna heb ik ook geen GTA 5 meer gespeeld. Dus al die knoppen, dat is wel even wennen. En dat richten en dat schieten. Oh. En hij crasht. Oké, okay, daar zijn we weer. Ik kom meteen een motorrijder die mij al opviel. Ik kwam vanuit de parkeergarage zonder helm. Ja, dan trek je mijn aandacht. Negeren stopstreep. Uh, Hier ook. Oh, even stoppen. Ja, nu je doen. Even daar achter stoppen. Uh, vrij, zo. Wat was er ook alweer? Negeren stop, streep en geen helm. Goedendag, waarom krijg ik niks in beeld? Ah, waar was je helm? Ik was gewoon van lekker weer aan het genieten, agent. Heb je een rijbewijs voor mij? Oké, okay, dankjewel. Even kijken. Stop sign twee keer. Krijg je één keer van me. En uh, geen helm. En het gevaarlijke rijgedrag. Wat je daar allemaal omheen. 250 dollar maar. Nou kom je goed mee weg. Oké. Okay. keuring uh, bedraagt 250 dollar Vraag me niet hoeveel uh, euro dat is 220 of zo so. oké okay. mag u weg vervolgen krijgt het uh, thuis gestuurd ga nou verder uh, ik word te gek van jou moment dat ze een op het moment waar ze staan, kiezen ze dichtst bij zijn de deur. Nou, dat is blijkbaar ergens waar je niet in kunt. Dus dan moet je uitstappen, want ze kiezen geen andere deur. Ze blijven bij die deur staan tot ze instappen. En dat gebeurt dus niet. Oké. Okay. Ambulance vraagt assistentie van ons. Uh, opgeschaald naar een uh, hoge urgentie melding. Prio 1. Ah jongens jullie staan. Oké okay, het lijkt erop dat ze het zelf best goed af kunnen. Uh, dat betekent dat wij even. Naar de andere kant gaan. geeft ons de mogelijkheid om meteen bij de verdachte te komen toch niet oké okay, toch wel stoppen nu goed je bent aangehouden niet de verplicht uh, ga jij je collega overhaven of moet een ambulance laten komen weet je dat mag je zelf doen uh, oké okay, jij gaat met ons mee eerst gaat hier staan voor bij die bij mag hebben, ga je filiëren. Oké, okay, een kleine foto heb ik gevonden. Dat is niet strafbaar. Hè? Waar zit je nou? Oh hier, oké. Okay. Blijf dan maar zitten. Succes uh, met hem. De aangifte kunnen komen doen op bureau. We zijn met z'n tweeën. Dus dat betekent dat we heel goed een... Oh, andersom sturen. Dat we heel goed een verdachte kunnen transporteren. Dus dat gaan we ook doen. Uh, ja het verhaal was dus uh, de ambulance werd waarschijnlijk lastig, lastig gevallen door misschien wel hun uh, hun slachtoffer sorry uh, ja bij aankomst was er een groot gevecht bezig het was echter 2 tegen 1 uh, en de ambulance leek ook best wel te winnen ik zag een paar rake klappen vanuit hun uh, vervolgens uh, toen we omdraaiden omdat we de ambulance volledig de weg blokkeerden uh, en uh, daar het steegje in kwamen zagen we eigenlijk dat de ambulance toch één ervan, of dat een van de twee had verloren. Um, ja, dus uh, dat is een beetje stom. Die uh, was even aan het slapen. Zijn collega gaat hem oprapen, ja, wakker maken en eventueel een uh, tweede ambulance ter plaatse laten komen. Wij gaan de melding afronden en we zijn weer zetbaar in Little Soul Lincoln 18, with 3 Ja vertel Wie, ah oh Staan blijven. <tie> potnon is Staan blijven. Hé hey vriend. Luisteren. Je bent aangehouden. Ik... Au. Waarom kan ik hem aan de kant? Oké okay, dan gaan we maar glokken. Handen omhoog. ...op je knieën gaan zitten en dan gaan liggen. Heel goed. Een aangehouden of van een tas. Niet de antwoord verplicht. Ik ben recht op mijn advocaat. Ik begrijpen. Oké. Okay. Goed. Hij gaat met een collega mee, want wij moeten die tas terug gaan brengen. Heb jij verder nog spullen bij die je bij mag hebben. Ik ga even verjeren. En hopelijk die tas aantreffen. Anders moeten we even de route erna gaan lopen die jij heeft gerend. Dat is niet fair. Oké, okay, kom maar. We gaan hier geven aan de collega's. Rij maar door. Hop. Rijd door. Oh, oh, oh. Uh, zo te zien. Hoeven wij geen tas uh, meer terug te brengen. We nou. wel even kijken bij een uh, gevaarlijk uh, rijdend voertuig wordt gemeld, hij rijdt rood. Nog een keer. <coughs> Daar is iets mee. Een Porsche die super langzaam rijdt. Dat is niet uh, logisch. Oh, hij gaat er wel vandoor. zij. oké okay. oh dat is achteruit oh die is snel opeens ja logisch het is Porsche rechts links vrij oké okay. dat nou, kan achter graag, uh, voor graag de Zulu ik weet niet hoe we in België heet. Kant. Zo, so, er vlieg ook hard joh. Lekker man. De Nederlandse Zulu komt ons helpen. Het kan niet anders dat de verdachte hier naartoe komt. Dus, oké. Okay. Hij rijdt zichzelf toch klem daar. Of ja, het is dus of hier naartoe komen of zichzelf klemrijden. Dus. Zo, dat ding. Uitstappen, vrouw. Ik kan één niet meer gebruiken, joh. Ja, dan moeten we maar meteen weer de vuurwapens gaan trekken. Je bent aangehouden. Oh, mooi Audi. Oh, zonde. Oké, okay, heel goed man, vrouw. Transportje, deze kon op kunnen wij nog een melding af uh, aannemen en dan gaan wij uh, de video beëindigen. Goed, daar ben ik weer. Hey, um, ik uh, ja soms crash je game gewoon een paar keer achter elkaar en dan denk je van blablabla, oh, bla, bla, bla, ik heb geen zin meer. En dan zie je ook nog dat je bij eigenlijk al 32 minuten bezig bent. En hoe langer je bezig bent, hoe minder mensen echt de volle video gaan kijken, denk ik altijd maar. Dus het lijkt me gewoon beter dat ik nu gewoon stop. En dan gewoon uh, door kan gaan met video's voor over twee dagen en over uh, ja zo, over twee dagen en langer. Dus gewoon mijn nieuwe video's eigenlijk. Ik heb jullie belang voor het kijken. Ik hoop dat jullie een heel hele toffe video vonden. Ik ga nu wel meteen. Uh, met deze opnemen dus dan heb ik daar al, want kijk ik heb nu mijn hele game eigenlijk omgeswitcht en dat kan ik in één dat kan ik wel weer heel makkelijk terugdraaien maar ik kan niet weer terugdraaien naar Belgisch dus ik kan beter nu gewoon meteen nog een keer Belgisch opnemen en daarna weer alles Belgisch eruit halen zodat ik weer Nederlands heb dus ja dan heb ik dat al dus uh, stel jullie zeggen nu allemaal in de comments van ja nee dat willen we niet, nooit meer zien en blablabla bla bla, lelijk en uh, nooit meer die T6 gebruiken ja, dan uh, een beetje pech, want ik heb er al mee opgenomen voor de tweede keer. Maar daarna de tweede keer luister ik gewoon aan jullie. Oké, okay. tot over twee dagen. Doei.